Professional levert een unieke bijdrage aan het leven van anderen. Soms direct, soms indirect, soms groot, soms klein. Het maakt niet uit in welke branche je werkt of wat voor werk je doet. Tegenwoordig moet je zelf sturing geven aan je loopbaanontwikkeling. Vroeg of laat komen we allemaal op een kruispunt terecht. Vraag jij je wel eens af of jij nog op de juiste plek zit? Ben je zoekende naar de volgende stap in je loopbaan? Wil je wel aan de slag met je ontwikkeling, maar heb je geen idee waar te beginnen? Ontwikkelen is een leerproces, een ontdekkingsreis. Ga met BP3 op reis en leer zelfsturing geven aan je loopbaan.